Wij geloven dat er een betere manier is om contact te maken met je leden, vrijwilligers, werknemers en klanten. Maak kennis met Open Social. Communityleden personaliseren hun ervaring met profielen. Hier beheren leden hun accountgegevens, inloggegevens, privacyinstellingen en meer. Communityleden gebruiken privéberichten om rechtstreeks met elkaar te communiceren. Het is een snelle en gemakkelijke manier om de juiste mensen te bereiken. Gelijkgestemde communityleden maken groepen om ideeën te delen en elkaar te inspireren. Groepen kunnen alleen voor groepsleden zichtbaar zijn, openstaan voor de hele community of zelfs volledig openbaar zijn. Evenementen overbruggen de kloof tussen online en offline ervaringen. Eventmanagers stellen de locatie en tijd in. Communityleden blijven op de hoogte door het event te volgen en zich in te schrijven. Beheer de gegevens van uw community. Blijf op de hoogte van KPIs, monitor actieve versus inactieve leden en vergroot de betrokkenheid met één klik op de knop. Wij zijn een geweldige match voor vrijwilligers, ideation en maatwerkcommunities. Ervaar hoe uw eigen community je mensen verbindt. Ga naar getopensocial.com voor een live demo.